Dit zijn mijn tips voor een vakantie in Portugal. Als je in Lissabon bent, moet je absoluut naar Kasteel Jorge. Dit kasteel ligt op een heuvel en je hebt een prachtig uitzicht over de stad. Wat je absoluut moet eten is Picapau. Een traditioneel Portugese stoofpot met varkensvlees en heerlijke kruiden. Maar daar hoort natuurlijk ook een toetje bij. Pastel de Nata. Deze moet je eigenlijk eten in Bellem, want daar zijn ze het lekkerst. Net buiten Porto vind je de Douro Hier zijn de portwijngraden. Als je op deze plek bent, moet je uiteraard ook even proeven. Een goed voorbeeld van deze wijngaarden is het huis van Sandeman.